We hebben vandaag sprekers vanuit alle hoeken en gaten van onze samenleving, en ik wil heel graag de eerste spreker aankondigen. Patricia, Klaus, wij als moeder, maar ook gewoon mens. En Patricia, kom erop. Hey mensen, hier sta ik dan als bijstandsmoeder. Raar woord vind ik dat. Ik ben gewoon een moeder. En ik werk ook gewoon. Toevallig die betaald en daarom een klein beetje bijstand. Maar is betaalde arbeid dan het enige wat echt telt? Best trek in een participatiesamenleving. Volgens mij is de mens, net als dieren, gemaakt om te werken. Ik ook. Na mijn scheiding in 2015 ging ik aan de slag als gastouder. Geen vetpot, wel een boterham. In 2017 door flinke inkomstenverlies en in noodzakelijke verhuizing, dubbele woonlasten en de spaarpot was leeg. Ik vroeg toe om 400 euro bijzondere bijstand om geen achterstand te krijgen. Drie ambtenaren hebben alles lopen uitgehuizen.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 Mijn bankafschriften worden gecontroleerd. Een ticket voor boodschappen voor een ander is zo gevonden. Ik mag bewijzen dat het geen inkomsten is. Ik liep stage. En ik maak de opvangkosten. Voor een kleine tegemoetkoming. Ik niet, moest ik eerst aantonen dat ik echt, echt waar een studie volg. Nee, joh. Ik betaal voor een grap zoveel collegegeld. Krijg ik een gratificatie. Voor bijzondere inzet moest eerst met de jurist worden overlegd of ik het wel nog houden. Een uitkering is alleen genoeg als je ook elk pontje weet te vinden. Maar ik voel mij dan net een medelaar terwijl ik gewoon een klein beetje extra nodig heb om het zelf te kunnen regelen. En weer kosten van medewerkers die alles uitluisteren. Ik vind het zonde van het geld en zonde van mijn tijd. Het systeem.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 Tijd gehad om te bezinnen op mijn next step in life: verder studeren. Of rust nemen om een goede baan te vinden. Vorige week kreeg ik dan eindelijk de vuilbegeerde baan. Na bijna vijf jaar van strijd en ellende. Wat had ik er graag in rust naartoe willen werken? Ik snap naar rust en ruimte om datgene te doen wat werkelijk verteld in de samenleving. Dus mijn oproep vandaag. Dus geef ons als burger bestaanszekerheid, geef ons vertrouwen, geef ons ruimte om te groeien, geef ons ruimte om de te helpen, geef ons ruimte om te ontdekken. Geef ons de rust en de ruimte om te participeren naar vermogen en zie iedereen erbij voor vol aan. U zult stel staan van wat we dan kunnen bereiken. Dank jullie wel.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 En dat betekende eigenlijk dat studenten... Dat zijn opeten? Oké, okay. nou zo gaat het beter. Vijf jaar geleden werd de leedstelsel in Nederland ingevoerd. En dat betekende dat studenten eigenlijk geen basisbeurs meer konden krijgen. En dat studeren niet meer werd gezien als een recht op onderwijs, maar als een investering in jezelf. Je moest je de schulden werken waar je een opleiding kon doen. Sinds die tijd is het heel veranderd. Want we zien dat nu een kwart van de studenten draait af te studeren met een studieschuld van meer dan 40.000 euro. Dat zijn verdragen waar vorige generaties zich niks meer konden voorstellen, maar dat nu aan de dagdagelijkse realiteit van de Nederlandse studenten zijn. Nu, wat heeft dit alles te maken met de basisinkomen? Wij hebben studenten gevraagd, wat willen jullie nou als alternatief zien voor het leenstelsel? De steun politiek gezien brokkelde af. Drie van de vier partijen die er voorstander van waren in de Tweede Kamer, hebben hun steun ingetrokken. Dus nu was het tijd met deze Tweede Kamerverkiezingen om een alternatief te formuleren. Wij zijn dan doorgegaan en hebben studenten gevraagd, wat willen jullie qua studiefinanciering? En studenten zeggen, we willen niet lui op de bank liggen, we willen niet niet werken. Voor ons is het vooral... Oh ja, oké. Ik ben altijd heel enthousiast, dus dan... Uh... Ja, nou, dan zal ik wat trager praten. Nou uh, is goed. Studenten, die hebben eigenlijk gezegd, wij willen best werken. We willen ook bijdragen de samenleving, die studie. Maar we moeten wel zonder schulden kunnen afstuderen.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 Dankjewel, Lieke. Uh, de volgende spreker komt uit de cultuursector. Als hij aanwezig is, want ik heb hem ook nog gezien, Ebert de Vries. Ja, daar staat hij om het hoekje. Een applaus voor Ebert. cultureel onbenerbaar. Hallo allemaal, uh, u hebt al twee vrij inspirerende verhalen gehoord uit twee heel verschillende plekken in de samenleving. Uh, en ik... Opeten, oké. Okay. U hebt al twee heel inspirerende verhalen gehoord. Ik wil er graag een persoonlijk verhaal aan toevoegen vanuit de branche die mij heel erg uh, nauw aan het hart gaat. Ik werk als uh, uitgever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 totaal 4% van de bbp komt uit die culturele sector. In het totaal werken er ongeveer 350.000 mensen in die sector. Van die mensen is ongeveer 60 tot 70% de zetse of zelfstandige. en veelal is dat onvrijwillig. Van die groep weer ruim 5, tussen de 25 en 30% van die mensen heeft een tweede, derde of vierde baan buiten die culturele sector op.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 Ja, dus we hebben al iemand uit de bijstand gehad. We hebben iemand uit de cultuursector. We hebben. eh uh, hebben uh, meer gehad? Studenten. En nu hebben we iemand uit de milieubeweging. Mark, een hartelijk welkom voor Robin HB alias Bruisje van Extinction Rebellion. Waar is ze? Dan aan de overkant, echt waar? Hè? En nu?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 Uh, het CPP uh, zei eigenlijk aan het begin van dat rapport, onze formule is niet geschikt om het uit te rekenen, maar we doen het toch. En ze mochten bijvoorbeeld niet meerekenen dat een tiental uh, procenten van ambtenaren naar, uh, bezuinigd zou worden. Uh, vervolgens uh, gingen ze rekenen en toen uh, ze ja, het te duur, terwijl ze de formule niet klopte. Nog een klein! gaan ik je op het podium uitnodigen? vrijzinnige partijen dankjewel Hilde, dankjewel, goedemiddag allemaal voor het basisinkomen vrijheid, freedom zoals Andrew Yang dat uh, zegt daar gaat het dan om, om het basisinkomen, om een onvoorwaardelijk basisinkomen te hebben wat mensen juist de zekerheid geeft, waar je welke kansen krijgt waardoor je zelf niet te zelf zeggen, wat springt er dan allemaal naar binnen uh,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 Maar op geen gegeven moment keel, dat het niet het coronavirus is wat je vrijheid beperkt, maar dat de regering is die door de vrijheid beperkt. Die maakt uiteindelijk de maatregelen. En die verschillen verschillende land. Deze regering maakt maatregelen om die vrijheid te beperken. En als gevolg werkloosheid, faillissement, uh, allerlei culturele afmaken, we hebben het net gehoord. Mensen die in de bijstand gedrukt worden gewoon.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 Zorg ervoor dat mensen geld hebben om een bestaanszekerheid te hebben. Om daarmee ook eigen keuzes te kunnen maken. Niet als een middel. het midden. Begrijp dat goed? Basisinkomen is niet een midden, maar is een doel. En het doel is de vrijheid: een vrijheidsdoel wat we allemaal moeten nastreven. En daar gaat het om. En het is al overwaardig. En niet zoiets simpels als op het moment de een eenmalige is.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 De winst van de samenleving wordt betaald door de belasting. Iedereen betaalt zijn belasting. Als we nou die belastingen die gebruiken we voor collectieven wegen, scholen, ziekenhuizen, nou noem maar op de politie, noem maar op, daar gebruiken we het geld voor. Maar wat gaan we nou doen? We gaan ook een deel van die belastingopbrengsten delen met elkaar. De winst van de samenleving delen om daarmee de vrijheid te krijgen, een soort dividend uit Waardoor we met elkaar een vrijheidsdividend krijgen. Iedereen kan dan zelf bepalen wat je ermee gaat doen. En daar gaan we op. Als ik Als kijk naar bijvoorbeeld in 2019, de opbrengsten van we, BTW, vermogensbelasting, winstbelasting. We kunnen